De Panama Papers hebben opgeleverd dat er heel veel fiscale structuren zijn over de hele wereld. En heel veel vermogen wordt weggesluist. En het Nederlands parlement wil echt weten hoe dit zit. En zeker bij een onderwerp als fiscale constructies, belastingontwijking, is niet iedereen genegen om te komen. En nu is het verplicht. En mensen worden ook onder Ede gehoord. Dus ze zijn verplicht om de waarheid te vertellen. Parlementaire enquête duurt langer, er ook heel veel schriftelijke inlichtingen gevraagd. Een dik rapport uh, wordt er vaak geschreven met adviezen. Uh, dat doen wij allemaal niet. Tom van der Lee van GroenLinks, uh, Jan Pattenotte van D66, Renske Leijten van de SP, Eppo Bruins van de ChristenUnie en Chris van Dam van het CDA. Ik mag de commissie voorzitten. We doen het echt als team. We doen het samen met z'n zessen. Uh, maar er moet natuurlijk één voorzitter zijn en deze keer uh, heeft de commissie mij als uh, voorzitter gekozen. En ik vind het echt eervol om te mogen doen. De Tweede Kamer, maar ook het publiek, kan precies zien uh, hoe dat in die fiscale wereld toegaat. Dat is het doel van de, onze commissie. En dus zijn alle verhoren openbaar. En In ieder geval op de website van de Tweede Kamer te volgen. Er is een... Publieke tribune, daar kan, kan je plaatsnemen, zoals ook in de Tweede Kamer. En ook journalisten zullen aanwezig zijn, die zullen het zeker volgen. De eerste keer dat de Tweede Kamer dit instrument inzet, de parlementaire ondervraging. En we willen dat goed doen en we zullen dat precies, conscientieus en gemotiveerd doen.